De en de Zuidberg, Zuidberg. Dat is waar we hier zijn. En directeur Jeroen Zuidberg. Misschien wil je heel even gaan staan. dat je Hij is directeur van dit prachtige bedrijf. En hij gaat straks samen met een aantal collega's jullie zijn mooi bedrijf laten zien. Althans, een heel erg De economie staat er eigenlijk allemaal best goed voor, de zon schijnt, schijnt die ook in Flevoland. Nou ja, zowel letterlijk als figuurlijk, ja. Uh... Uh, ja, wij zijn er trots op en ik hoop dat u er uh, ook... Dankjewel, uh, Dankjewel. Uh, dank